Nu een vervolg op straten. Yo! Oké, okay, Pina. Vive la France. Si. La police. De politie. De... La Police. je zei het goed, je zwakke het goed uit. Oh, ik, dus ik moet, wat moet ik dat doen? De Nederlandse. Jij ging, jij ging het zo zeggen? <laughs> lekker, lekker kunstig. Oh. Kunstig, nee zeg je dat kunstig. La chat, wat was. De chat. nee. chat. De, de, de kamer. De kamer was. La chat. chat. Oh, de kat. Was dat de kat? De kat of de kamer? Nee, heel en weer bewegen. La chat. Oh, zo moe. Dat weet ik niet. La vent. Uh, la vent. Oeh, die is je diep. Achter ofzo. of zo. Uh, la. la van. Wacht even, misschien doe ik het zelf niet goed. Waar is daar nou de. Kom. Waar staat de betekenis? Wat moet ik dan voorlezen? Nee, hier staat de Franse woorden. Dus dat moet deze ik zeggen? En deze Franse woorden mag jij zien en ik niet. En dan uh, moet ik de Nederlands... Uh, het Nederlands. Ah, dus ik moet alles in het Frans zeggen. Uh, ja, spreek maar gewoon uit zoals je schrijft, anders weet ik het ook niet. Oké. Okay. Wat je bedoelt misschien. Il a fait. Il a fait. Uh, hij heeft gedaan. Wat ja. goed, dat betekent val. Val? Ja, of doe ik het echt ik weet niet echt. Hij heeft gedaan. gedaan. Wat staat dat gevallen? Er staat val aan het einde. Oh. Nee. Ja, dat is goed, want het is natuurlijk heel gezagd bij mij. hè? Oh. Nee, het is moeilijk hoor Frans. Misschien ja, vast even kijken. kijken. Egalement. Oh god, dat is moeilijk. Ik ken al die woorden uit dat boek ook niet hoor, maar moet ik wel. Moi. Ik? C'est moi. Moi non plus. Moi non plus. Niet meer. Niet meer, niet meer, niet meer, niet Ja, zoiets. Het is een uitdrukking. Het is heel moeilijk hoor, ik kan niet Frans. Non bouquet pas du foie. Pasque Daarom een keer. Goed zo, Piet. Net, net, la, net, tete. Uh, gezicht, tete, gezicht. Net, la, tete. Uh. In het gezicht, dan... Net weet ik niet. De, je hebt het goed. <laughs> niet alles. Goedemd <laughs> <laughs> <je> voor. Smokkelt. Ze <laughs> smokkelt mijn stuk van hier. Ja. Blanco, met la, netje. Uh, blank, zwart, uh, netje, sneeuw. Uh, oh, tombele neusje, of regen, witte regen, sneeuw, is dat niet? Le filet. De filet. <coughs> dire des besites. Dire. Ja. <laughs> <laughs> uh, una melodie, l'aspect. Uh, aspect is een detail, een uh, melodie met een detail, hè. Yeah. Ja, yeah. oh. uh, Marcher La Parel. Uh, marcher is lopen en dat pare Komt niet uit. Hoe weet je dat eigenlijk allemaal? Frans about? gehaald, via Mavo Frans. Mavo nogal? Mavo 4D. Is dat hoog? Hoger dan C. Echt? Ja. Is dat bij de Atelier? Nee, de daar BAVO komt HAVO. Ja, of het lyceum, ik weet niet precies. Oké, okay, maar niet afgemaakt? Wel afgemaakt. Hoeveel later. diploma's? Of hoeveel diploma. Dus je hebt een diploma. Ik heb allemaal voor 4D-diploma's. Sorry, netjes Pina. Dankjewel. En de basisschool heb ik gedaan, dat dan goed, afgerond. Ah, oh, goed zo. Dan heb je meer dan mij in ieder geval. Dan ik. Dan ik. <laughs> Le ik Verre. Nee, Klein Adestion. Nog een ja. Bestemming, destination. Destination. Yeah. Attention. Oh, attention. Aandacht. Ja, goed zo. Attention. Eh. La Niveau du Fleuve Mon et un Niet het level van. Vov. <laughs> Vov die hier in de Pamid staat. Vouf, voof. Maar tel is in het Frans, nee, nee, die weet ik maar, zeg het is in het Nederlands. Zegt hij huh? zeg, is in het Nederlands? Wat? Die je net ook noemt, La Veuve. Eh, uh, waar staat het ook hier? Haha, het wacht even voor. Wacht even, wacht even, wacht even. La, la niveau du fleuve monté et en cranté. Oh, monté, monté l'escalier is de trap oplopen. Ja. Yeah. Monten, dat betekent dan opgaan, het niveau stijgt, mm -hmm. uh, dat weet ik dan niet, de rest weet ik niet. Con, Concerne. Concentratie, concentratie. Quant. Wanneer, qua, qua. qua. Aarde, Lapa. Uh, la pas. La sigaar. La Lul, lul, lul, lul niet. Nergens, is dat hetzelfde? Oh, neppa, oh zo, ja. Lul, lul niet, lul de piet, En foncerre. En foncerre weet ik niet. Oh, een uh, akkoord? Ja. Nog? Oké, okay, Pien, je had alles fout. <laughs> um <laughs> Leven op me. Ha, ha, En Hier, maar ook hier. En klik hier. En ook hier. Kijk nou, je al de porno achter me. Hartstikke vet is dus ook peanutjones.net. En peanutjones.nl, dank je wel.